Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? Moeilijk! Ja! Ik zou deze doen. Ja? ja ik denk dat beter Dit is katoen. Ja, deze is wel leuk verder, maar. Ja, ik ja. moet ja. toch voor die gaan, denk ik. Um... Ja, kun je niet zo goed als je weinig zelfvertrouwen ervaart, dan trek je jezelf waarschijnlijk vaak in twijfel. Klopt het wel wat ik zeg? Moet ik dit wel doen? Ben ik hier wel welkom? Dit doen we allemaal wel in meer of mindere mate. Maar soms dan nemen die gedachten zo serieus dat je daardoor ook veel onzekerheid voelt. Om hieraan te werken is het belangrijk, en het woord zegt het al, om jezelf te gaan vertrouwen. Oftewel, vertrouwen op je eigen ingevingen. In feite doet het er namelijk niet toe of het wel waar is wat je zegt, of het wel exact de juiste keuze is, of... Dat een ander zich niet aan je stoort. Het is veel interessanter om je af te vragen of jij uiting kunt geven aan jezelf. En daarbij horen nou eenmaal fouten. Prima! Als jij ermee oefent om je ingevingen te volgen en er oké okay mee te zijn dat je het niet altijd zeker kunt weten, dan merk je dat je steeds dichter bij jezelf komt en dat daarmee je zelfvertrouwen groeit. I can't do it, uh -huh. I can't do it, do it, do it. I have faith in me. Wil je blijven leren? Dat kan door op abonneren te drukken.